De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving. Om in de Tweede Kamer te komen willen we graag iedereen in Nederland bereiken en daar kun jij bij helpen. Maak een leuke post over de Piratenpartij, zet dat op social media en gebruik de hashtag stempiraat en of piratenpartij en laat ook een link naar je post achter in de comments. Zorg ervoor dat die verhaal gaat en wie weet maak jij kans op een leuke prijs Zoals een Linux-laptop, vlaggen, hoodies, t-shirts, webcam covers. Eind februari maken we de winnaars bekend. En als voorbeeld hier Quincy de Koster, die heeft op Facebook een leuke post gemaakt. Of bijvoorbeeld Kane, die heeft op Twitter een leuke post gemaakt met een mooi plaatje. En we hebben zelfs iemand die ons volledige verkiezingsprogramma opgenomen heeft. En dat hebben we overgenomen op ons YouTube-kanaal. Wees creatief, zorg dat die verhaal gaat. Veel succes! Stem Piratenpartij!